Hallo en welkom bij Paul's Muddle Laatst in de commentaren zei iemand uh, dat hij een Lima wilde digitaliseren, uh, maar niet wist hoe. En vroeg of ik het kon doen of dat ik daar een filmpje van kon maken. En inderdaad, ik heb nog een oude Lima hier liggen van de Belgische spoorwegen, een Benelux trein. En uh, deze is nog uh, volledig analoog. Uh, ik heb een digitale gehad. Daarbij heb ik ook de motor vervangen. Uh, het, uiteindelijk was dat niet zo'n succes als ik had gehoopt. Dus poging nummer 2. Waarbij ik de motor in ieder geval er gewoon in laat zitten. Want die is nog prima. Benodigdheden. Behalve natuurlijk de locomotief. Um, een decoder. Iets om de locomotief In te kunnen zetten Om makkelijker te werken Wat satéprikers om open te maken En een soldeerbout Die nog even op moet warmen Je kunt ervoor kiezen Om de decoder De connector eraf te knippen En de kabels Rechtstreeks te gebruiken om op de locomotief te monteren. Uh, ik heb alleen een, zelf een boel van deze pluggerhouder dingen waar je een decoder in kunt prikken die ik voor verschillende projecten gebruik. En het geeft mij wat um, meer flexibiliteit ook. Uh, dit is namelijk een lees-DCC decoder die niet fantastisch is. Misschien is die goed genoeg. Misschien dat ik hem uh, kapot uh, krijg omdat ik een draad verkeerd aansluit. Dan heb ik in ieder geval dat ik hem makkelijk kan verwisselen. En deze draden zijn ook een stukje langer dan van de decoder, dus het geeft mij ook wat meer werkruimte. Deze locomotief van Lima en de meeste locomotieven van Lima zijn uh, in dusdanige simpele uitvoering dat je er makkelijk een decoder in kunt zetten, zonder dat, het veel, uh, uh, zonder dat je veel ruimte hoeft te maken en ook is het niet zo dat je er een goede doorkijk door hebt. Dus... Um, dit is uh, uh, niet nodig om heel goed weg te werken, vind ik zelf. Nou, we beginnen met deze open te maken, zodat ik daarna de kap weg kan leggen. Deze locomotief heeft nog een flink stuk lood, dat gaat uit de weg. Na gebruik, na vastpakken van lood, als je iets wil gaan eten of zo, handen wassen, erg belangrijk. De, deze heeft gloeilampen. Die zitten hier. Dit is een ding van net. Hier zit nog een schakeling om uh, bovenleiding te gebruiken, of nou juist niet, en vanaf dit trein, uh, dit, dit, deze as loopt de kabel naar deze schakeling die kan wisselen tussen bovenleiding en de pick-up. Hier en dan is deze lange draad, is dus één stroom up die ga ik loshalen. En dat doe ik omdat ik de stroom pick-up vanaf de motor. Uh, sorry, vanaf de, de rails, ofwel de bovenleiding. En ik raad je niet aan om met bovenleiding te gaan rijden met digitaal. Maar goed. Ik laat hier de optie even in zitten. Je wilt de motor isoleren. Net als dat je de verlichting wil isoleren. Dus het is een beetje volgewagen alle draden heen. En die één voor één loshalen. En eventueel nog die vervangen voor. Uh, goed gekleurde draden. Hier zitten twee diodes. Dat is zodat de lampen de goede richting uit branden bij het rijden. Dat doet dadelijk de decoder voor ons. Het zijn hier ook gloeilampen dus we hebben geen probleem met polariteit. Ook weer een gloeilampdraad. Dit is ook een gloeilampdraad. Die komen hier allemaal op de motor uit. Als je geen gloeilamp wil gebruiken, maar uh, let's, dan moet je even de polariteit controleren. En natuurlijk weerstanden gebruiken. Die wil nog niet los. soldeerbout is dus behalve dat hij is, ook nog erg droog dus Dit is vaak ook in de lima's nog uh, solderen op loodbasis, wat heel erg fijn solderen is. Maar het heeft soms ook net een iets andere temperatuur dan je soldeerbout, die uh, afgesteld af voor loodvrije solderen. Er zitten allemaal kleine verschillen in. Zo. Dus die heb ik ook niet meer nodig, dus die gaan er ook uit. Zo, en nu zie ik hier nog één draad lopen vanaf het uh, wielonderstel uh, naar een van de polen van de motor. Dat betekent dat deze draad voedt nu de motor vanaf de rails. En vanaf de andere kant komt de draad hierop uit. Deze ga ik ook loshalen. Ehm... Uh, de polariteit links of rechts van trein, de, de stroompickup bij een decoder maakt niet uit. Halen, wat betekent dat het de rode onderstel eruit komt, maar nu kan ik de zwarte, in dit geval is de kap -weg -weg -weg -weg. Andere. Zo. En dat betekent dus dat ik de rode ga ik, uh, vastmaken hierop, of eigenlijk in mijn geval aan de kap: en de zwarte komt op deze pin hier. En ik denk zelfs dat ik hem op het motorstel direct ga uh, vastzetten. Om dat te doen: zo moet de De behuizing van de wielen af. Dat zijn twee schroeven. En dan heb ik hier de motor in mijn hand. Hier zit een metalen strip. En dit is de stroompickup van deze wielen hier. Um, ik wil hier zwart op zetten, die gaat over de motor heen, de decoder zal ongeveer hier zitten, dus ik kort er een klein stukje in. Naast de soldeerbout heb je dus ook nodig Eén tang. En iets om de kabel te strippen, dat kan ook met de tang. En je ziet dus als je dit uh, doet rechtstreeks met de decoder, dat je waarschijnlijk een klein uh, zwart draadje nodig hebt. Of dat je het via die uh, oude draad moet doen die dan weer niet voorzien is van uh, isolatie. Nu de motor. Daarvoor heb ik nodig grijs. En oranje. En uh, grijs gaat... Het nou, gaat naar motor linkerzijde en um, oranje naar motor rechterzijde. Nou ja, wat is nu links, wat is nu rechts? Dat ligt er maar net aan hoe ik hem bekijk natuurlijk. Ik ga er even vanuit dat de motor voorin komt te zitten en dat hij deze kant op gaat rijden. Dus die, zoals hij nu voor mijn neus staat, goed staat. En dat betekent dat ik oranje op de eerste pin wil en grijs op de tweede. Gelukkig, als nou dadelijk blijkt dat het niet helemaal lekker werkt kan ik ze natuurlijk nog eventjes uh, omwisselen, dus uh, zeker als ik ze ongeveer even lang hou. Nou als ik dan dadelijk ongelijk heb, uh, dat zie ik als ik de verlichting aansluit, kan ik ze nog omwisselen. Wat de verlichting betreft Blauw is de gedeelde minpool. Nee, gedeelde pluspool. Ik haal het altijd op elkaar. Blauw is de gedeelde pluspool. En wit en geel zijn minpolen die geschakeld worden. Wit is de verlichting voor de voorkant. Geel is de verlichting voor de achterkant. En uh, dat stelt je in staat om wisselende verlichting te hebben, maar ook om te zeggen als je de ene kant op rijdt dan wil ik op zowel geel als wit stroom hebben en dan krijg je uh, wit en rode verlichting of als je achteruit rijdt dan wisselt de uh, geel en wit zich om uh, met diodes. Nou ja, dat gaan we niet doen hier. Dat is leuk. Uh, we gaan hier het simpel houden. Uh, ik uh, heb de het, het onderste pinnetje hier, eh, dat is dezelfde. Hier heb ik aan elkaar gesoldeerd en daar gaat dus de blauwe draad op. Nou, even kijken lengte. Ik zie vaak treinen met tape op de verbindingen. Ik wil natuurlijk wel dat ze geïsoleerd blijven. Eh, ik zelf gebruik liever krimkous. Als je krimkous hebt, zeker een aanrader om te gebruiken. Heb je het niet, dan is het inderdaad tape nog altijd beter dan niets. Het fijne van krimkous is dat het ervoor bedoeld is. Gaat dit passen? Met moeite. Dan moet ik een goede soldeer maken. Anders is deze krimpkous te smal. Een goede soldeer begint met iets minder tin erop. En om krimpkous te krimpen kun je doen met je soldeerbout. Ik zelf heb ook nog hier een warmtekanon staan om hem te kimpen. Zo. Ik had gezegd dat de motor aan de voorkant zou komen, dus wit moet uh, aan de voorkant lamp komen. Geel moet aan de achterkant. Dit zijn hele lange draden. Uh, ik doe geel en wit weer op dezelfde lengte afknippen. Mocht ik me dan vergissen. Dan kan ik het erom omdraaien. Je kunt natuurlijk de zwarte helemaal loshalen En direct op de, lamp, uh, de gele direct op de lamp zetten. Uh, ik heb alleen gemerkt dat die, uh, die solderingen die erop zitten bij Lima vanaf de fabriek. Het zijn niet altijd de beste, maar die van de lampen, die uh, zijn moeilijk om het weer op te zetten. Waarom weet ik niet. Ik denk dat mijn soldeerbout gewoon niet genoeg vermogen heeft om het, uh, om het voor elkaar te krijgen. Dus ik gebruik gewoon de draden die er al op zitten. Groen gebruiken we niet. Dat is een extra aansluiting. Samen met de paarse die vaak op de decoder aantreft, voor zijn uh, extra uitgang. Dus die uh, kort ik ook even in. En rood moet aan de kap, maar eigenlijk is bijna alles nu al klaar. Nou, de draden zijn nu ontzettend slordig, geef ik toe. En dat uh, kan echt nog netter. Dat ga ik zo dadelijk als alles in elkaar zit eens kijken wat of, of ik ermee precies ga doen. Met tape of met tie wraps of met wat loshalen en wat strakker solderen dat is ook echt een optie. Uh, de basis is klaar nu. Het enige wat nog rest uh, is die kabel hier aan de kap. Voor de stroompickup. Die behoud ik nu eventjes zoals die is. Dus dat ook stroompickup via de pantagraven mogelijk is. Dat is ook deels omdat als dit nu allemaal tegenvalt of ik weet uh, op merkeleuze wijze goedkoop een LS-model uh, variant hiervan op de kop te tikken. Uh, dan is maar de vraag of ik deze digitaal wil verkopen. En met de draden, met bijna alle draden die er nu nog in zitten, heb ik alleen maar de, hoef ik alleen maar de diodes te bewaren, hoewel ik die ook genoeg heb liggen. ...om hem helemaal weer in originele analoge staat te herstellen. En dat is ook al fijn voor een, uh, voor een volgende eigenaar wellicht. Nou ja, dat kan altijd in overleg. Maar die mogelijkheid openhouden vind ik met dit soort treinen, dit soort oudere lima's, wel erg fijn. Als ik dit allemaal eruit haal, dan moet ik uh, wel wat meer werk doen om de boel te herstellen. Nou, dit is de meest basale, meest eenvoudige manier van een Lima digitaliseren. De upgrades die uh, mogelijk zijn, uh, moet je denken aan de uh, LED-verlichting inbouwen in plaats van gloeilampen. Uh, rode verlichting erbij, zodat, het, uh, zodat je het kunt wisselen, op uh, dat hij ook rode achteruitrijverlichting heeft. Uh, je kunt uh, bezig gaan met... De motor mocht hij niet goed uh, rijden om daar uh, op hem te vervangen voor een CD-motor. Dat zijn uh, de wat geavanceerdere onderwerpen. En ik moet dit absoluut nog even helemaal goed wegwerken. Maar als het enigszins opgeborgen is, is de kwestie van op de baan zetten of op je programmeerspoor zetten en uh, in gaan regelen. Kijk goed naar de snelheid. Um, staat er niet te veel stroom op de motor, loopt die niet te hard. Zorg ervoor dat die um, niet veel harderheid rijdt in de rest van je materieel. Of als je de mogelijkheid hebt om hem te speedmatchen, um, regel, het, uh, regel het dan in. Ja, en uh, ik heb hier nu dus een uh, verschrikkelijke decoder in zitten. Ik ben benieuwd wat dat, uh, wat dat hier gaat doen. Uh, ik zou er alleen geen... Uh, Lockpilot 5 in gaan zetten. Dat is echt wel overkill. Voor wat de motor en het model aan kan. En uh, ja. Terugbouwen heb ik uh, laatst nog gedaan bij een Lilliput. Het is dus een kwestie van de draden eruit. Uh, alles op de oude manier aansluiten. En uh, klaar is Kees. Ik ga nu even kijken. Of de verlichting alles goed zit. Of dat ik niet nog wat om moet draaien. En even hier iets doen met al die bekabeling en uh, dan laat ik zo het uh, resultaat zien. Na het digitaliseren wilde ik een uh, rondje poef rijden. Uh, ik zag dat de locomotief heel erg moeilijk liep. En dat komt hierdoor. Ik hoorde de motor lopen, uh, maar het locomotief liep niet fijn en uh, had heel weinig trekkracht. En uh, na het opnieuw openmaken zag ik... Dat dus de tandwiel een aantal tandjes um, kwijt was. Ook het tandwiel uh, waar het op aansloot. Is uh, zijn tanden uh, voor een deel verloren. Uh, de kans is heel groot dat dit al het geval was. Ik heb er niet mee gereden uh, toen ik deze locomotief binnenkreeg. En uh, uh, ja, bottepeg. pech. Uh, pech of iemand die het wist en die hem verkocht heeft als uh, dat er uh, niks aan de hand was. Met het digitaliseren heeft dit niks te maken. Er staat niet veel meer vermogen op de uh, tandwielen of een, een, een, veel meer uh, uh, druk op. Dus uh, ik had hem nu graag een rondje willen laten rijden. Maar uh, ik ben aan het wachten op uh, nieuwe tandwielen. Ik heb nog iemand gevonden die ze had. Hopelijk zijn dat de goede. En dan uh, kan ik het alsnog uh, proberen. Ik heb wel gezien een klein beetje wat ik reed dat de richting van de, uh, de rijrichting en de verlichting goed waren. En uh, ik heb verder gemerkt dat die, uh, uh, ja, wat je hier ziet, als ik aan een tandwiel draai, dan draait maar één, één wiel. Jammer, uh, ik had hem graag uh, laten zien uh, helemaal op de baan. Nu heb ik alleen maar een aantal Benelux rijtuigen staan. Bedankt voor het kijken. En uh, tot een volgende keer.